Om je Google Workspace organisatie te koppelen, hebben wij je overdrachtstoken nodig. In deze video zie je hoe je die token aanvraagt. Ga naar admin.google.com/slash en dan let op de hoofdletters transfer token. De link vind je ook in de beschrijving van deze video. Er word je nu gevraagd om ons openbare reseller ID in te vullen. Deze code vind je onder andere in de beschrijving van deze video. Nu je op bevestigen klikt, vraag ik ook nog één keer of je inderdaad de overdrachtstoken wilt genereren. Ja, dat willen we. Dus hier klikken we nu op. Je ziet nu de token die wij nodig hebben om je account over te zetten. Kopieer de code. En sturen naar ons toe via WhatsApp of mail. Dan zorgen wij dat de rest in orde komt.